De Youngblood Kabuki Brush is een kwast waarmee je heel makkelijk poeder op je gezicht kan aanbrengen. Of poeder foundation of poeder primer. Is maar net wat je, waar je het voor wil gebruiken. Um, hij geeft een medium dekking. De haartjes zitten heel dicht bij elkaar in de kwast. Waardoor hij goed de poeder op kan uh, nemen en je hem zo makkelijk kan opbrengen. Een van mijn favorieten.